Een enorme rij van kandidaten, wat mooi is. En ik ga natuurlijk stemmen op nummer 1 op Sigrid Kaag, die het ontzettend goed doet, vind ik. Ik vind het heel knap van, dus ze komt uit het buitenland, maar ze kent intussen toch Nederland goed. Ze weert zich enorm met de andere kandidaten. En natuurlijk is ze lijsttrekker van de goede partij, in mijn ogen. Ik vind het een enorme feestdag als je mag stemmen. Het is zo belangrijk om in een democratie te wonen, waar je af en toe mee mag beslissen wie er gaat regeren. Politiek is zo belangrijk. Politiek maakt wetten. In de politiek maak je met elkaar afspraken. Dat doen we wel en dat doen we niet. Het is echt het symbool van vrijheid dat je mag kiezen. Geweldig. Postzegel hoeft er niet op. Oké, okay, naar de brievenbus. Mijn burgerplicht, mijn burgervoorrecht. Ik hoop dat D66 er goed uitkomt, maar het belangrijkste is dat er veel mensen gaan stemmen. Daar gaat ie. Up.